Welkom bij Iedereen kan haken. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar de video's van Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog en alle reacties zijn zo leuk om te lezen. Um, we zijn nu bezig met het babyvestje Love Zigzag, um, en we gaan nu beginnen met deel 10. En ja, ik heb dit per toer uh, gefilmd, dit babyvestje. Dus nu gaan we toer 19 en 20 uh, filmen. En ik heb ook een hele leuke post gehad uh, van uh, mezelf. Ja, hoe moet ik het zeggen? <laughs> het lijkt wel of ik post van mezelf heb gehad. Maar ik heb het gekregen om het babyvestje af te werken met een labeltje. Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd nu wat erin zit, dus ik, uh, ik ga nu eventjes de envelop openmaken die ik gekregen heb en um, als het goed is zijn hier zitten hier labeltjes in, oh heel veel labeltjes hey Monique super veel plezier met de labeltjes en het love vestje ja het zigzag vestje bedoelt ze, kijk eens wat leuk ja het uh, label van mezelf dus als je labeltjes wil bestellen gaat het via www.mez11.nl dus mezelf ja echt uh, heel grappig hier. het is weer tijd voor jouw hobby kun je het goed op de film krijgen? want sommige kleuren zijn best wel moeilijk op de film te zetten even kijken met de belichting verlichting wil ik zeggen, maar het is natuurlijk filmen is belichting uh, Nou, dit is dus het hartje, hele leuke kaartjes erbij, vind ik wel heel leuk hier, van mezelf en ja ik heb al heel veel labeltjes om het uh, visje af te mooie finishing touch te maken, hier, made by mama, oh die is echt leuk, een hartje deze vind ik ook wel heel schattig om zo op het vestje te naaien. Uh, Wit love. Nou, ik heb de keuze aan Joyce gelaten: kies maar iets leuks voor op een baby vestje. Hier staat op Baby Girl. Oh, een vierkant vind ik ook heel mooi, deze. Dit hartje, die komt ook echt mooi op. Tenminste, met filmen sowieso. Maar kijk deze. Hier staat op Girl. Maar met filmen kan het zijn dat je het niet altijd even goed ziet. Zo zie je het beter misschien. En wat zit er nog meer in? Ja, te schattig echt die rondjes, hartjes. Nou Joyce bij deze. Oh de voor een boy. Ja, natuurlijk wordt er ook gehaakt voor jongens. Joyce hartelijk bedankt bij deze. En ik vind het echt heel leuk dat ik het mag filmen. With love. Ach, oh, en hier een klein baby drink, een milk flesje, En dan nog een kleintje met een bloemetje. Nou, Joyce, nogmaals hartelijk dank voor alle leuke labeltjes. Ik denk dat ik een keuze moet maken tussen dit vierkantje of dit kleine hartje. Maar ik moet zeggen, de donkere labels zijn ook heel mooi. Maar goed, ik zou zeggen, kijk bij haar op de site. En dan, uh, ja, dan krijg jij ook een. Of krijg je, dat kan je kopen natuurlijk. Um, een mooi leren label. Ze maakt ze zelf allemaal. En het zijn echte leren labeltjes. Dus het is echt uh, super mooi. Tenminste, ik denk dat het leren is. Nou ja, goed, je kan haar mailen of een, uh, ja, een berichtje sturen. En dat wordt, het is echt heel persoonlijk. Nou, in ieder geval nogmaals bedankt. En nu gaan we beginnen aan toer 19. Tot zo! Ik zal er even alles in het zakje doen. ik vind het ook altijd heel belangrijk als je gaat haken, um, ja, dat je een beetje een, een schone oppervlak hebt, dat je echt uh, netjes uh, kan gaan haken zo, so, en dan beginnen we waar we geëindigd zijn ik heb er nu even geen steekmarker in gedaan, Nou, we beginnen toer 19 met 3 lossen 1 2 3 en dan keren we het werk we slaan de eerste steek over en dan gaan we in de achterste steek weer insteken en ik ga weer even tellen 1 2 3 4 5 6 7 8 10 stokjes dus eigenlijk weer hetzelfde als door 18 1, 2, 3, 4, 5, 7 8 9 10 10 stokjes in de achterste lus en dan gaan we 3 stokjes in een steek zitten drie stokjes in één steek nou en dan gaan we weer de herhaling in, dan gaan we 10 stokjes in de achterste lus zetten En dan sla je 1, 2 steken over en weer 10 stokjes in de achterste lus. Dit hoef ik niet helemaal mee te haken, want het is gewoon de herhaling: 3 stokjes in 1 steek en 10 stokjes in de achterste lus, 2 steken overslaan en dan ga je weer helemaal zo deze toer vervolgen dus toer 19 en dan zie ik je op het einde van toer 19 dan zie ik je weer terug, tot zo we zijn nu op het einde van de 19e toer uh, ik heb hier al 10 stokjes in de achterste lus gedaan en dan gaan we nog een stokje op het laatste stokje steken Maken en dit was toer 19. En dan gaan we nu door naar toer 20 van deel 10 van het baby vestje Love Zigzag. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo, we gaan nu beginnen aan deel 10 van het baby vestje Love Zigzag met 3 lossen en dan keren we het werk en we gaan weer even tellen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ja dus dit is weer deze toer, toer 20 is weer hetzelfde als toer 18 en toer 19 um, de eerste sla je over de eerste stokje en dan ga je in de achterste lus weer een stokje maken en dan nog 9 hè? dus je hebt 10 in totaal dit is 2 3 4 5 6, 5 6, 6 7 goed de achterste lus 9. 10, en dan weer in de volgende, dus echt in het midden van die 3, ga je weer 3 stokjes maken in een steek, en dan pak je wel gewoon dubbele lus, gewoon in de echte steek, dus 3 stokjes in een steek, ja, deze toer is hetzelfde als toer 18 en 19 dus nu gaan we weer 10 stokjes maken in de achterste lus het is wel heel leuk dat jullie allemaal blijven kijken en de duimpjes mogen doen voor uh, iedereen kan haken, uh, wil je het kooppatroon stellen hiervan om lekker door te kunnen haken of vind je het makkelijker op papier dan kun je patroon bestellen via um, e-mail even tellen hoor 2 4 e-mailadres is iedereen kan haken hotmail.com dus dat is uh, daar kan je zeggen nou ik wil graag het patroon van het zag en dan uh, kan je het natuurlijk kopen ik geef dan het de gegevens door hoe dat je het kan bestellen 2 4 6 8 10 dan 1 2 steken overslaan want je bent het onderste punt weer en dan weer 10 stokjes in de achterste lus Dus de herhaling is bovenin 3 stokjes in 1 steek. Dus ja, je begint eigenlijk hier. Eentje overslaan, 10 in de achterste lus, 3 stokjes in 1 steek, 10 in de achterste lus, 2 overslaan en weer 10 in de achterste lus. En dan ga je weer de herhaling in. Dus zorg dat je gewoon altijd boven het middelste stokje uitkomt. En dan zie ik je op het einde van toer 20 dan zie ik je weer terug, tot zo! we zijn nu op het einde van de twintigste toer, maar ik ben nog even aan de bovenste punt en dan ga ik nog drie stokjes in haken een twee drie en dan weer tien stokjes in de achterste lus Eén, twee, drie, vier, 5 6 7 8 en dan op het laatste stokje nog één. Stokje. Zo. En dan haal ik de draad door de lus en dan zijn we klaar. Ik pak de schaar. Ik knip af. Je kan de draad er natuurlijk ook aan laten hangen als je nog een randje eraan wil haken. Maar dit was dus babyvisje love. We zijn nu aan het einde gekomen van het babyvisje zigzag. Het is echt heel leuk om te haken um, ja je hebt uh, die twee bolletjes maar nodig ik zou zeggen dankjewel voor het kijken graag um, de duimpjes omhoog uh, een reactie kan je hieronder plaatsen en ik zie je bij de volgende video weer terug tot ziens